Welkom allemaal bij deel 1 van deze e-learning. Nou, jullie hebben massaal je eigen allemaal ingeschreven. Ontzettend leuk dat jullie allemaal meedoen. En nou, we beginnen met het eerste: en dat is het, namelijk het lange haar in een V-vorm in lagen knippen. De Dollhead heeft een lengte van ongeveer zo'n 40 centimeter. Maar dit model knip ik ook bij heel veel klanten die ook gewoon lange haar hebben. Maar dan gebruik je gewoon een langere basislijn om mee te beginnen. Allereerst. Voordat je deze lijn gaat knippen op je doelhead of op je klant, zo dadelijk in de salon, is dat je het haar wast. Ik vind het gruwelijk als een klant binnenkomt en uh, je moet het dus haar in lagen gaan knippen of wat model dan ook. Dat zo'n klant zegt, Oh ik heb het gisteravond al gewassen, maak maar gewoon een beetje nat. Nee, dan zeg ik alsnog, om goed te kunnen knippen, ik zal het eerst met een goede shampoo uh, wassen, met een goede conditioner, dat je er makkelijk doorheen komt. Want wanneer je het haar nat gaat spuiten met een waterspuitje, dan zal de ene per wat natter zijn en de andere wat droger. Dus ik heb mijn dollhead, heb ik gewassen. Ik heb er een conditioner in gedaan, dat ik er makkelijker doorheen glijd en dan ga ik eerst een afdeling plaatsen. Mijn klanten komen om het half uur in de salon, maar ik zal altijd een afdeling maken, want dan werkt allemaal net eventjes iets sneller. Nou, waar beginnen we mee? Ik maak eerst een scheiding in het midden voor de ponyafdeling. Het ponygedeelte, dat deel ik eerst af. Nou, dan kam ik het allebei de kanten uit. Dan ga ik meer aan de voorkant ga ik staan en dan pak ik de buitenste hoek van de wenkbrauw. Daar komt mijn eerste diagonale lijn komt daar te lopen. Ik breng hem zo dadelijk allemaal nog eventjes goed in beeld als de afdeling er helemaal in zit hoor. Dan ga ik naar de andere kant, ook naar de buitenste hoek van de wenkbrauw. En daar plaats ik ook mijn diagonale lijn. Dit gedeelte dat kan ik dan naar voren. Wacht even hoor, want dan ga ik natuurlijk voor de camera eventjes langs. Dit gedeelte, dat kan ik naar voren. En dat zet ik vast met een klemmetje. Kijk, bij de klant zou je het ook even op kunnen draaien. Dat het niet in het gezicht zit. Maar op deze dollet kunnen we het prima zo laten vallen. Dan ga ik het bovenste haar ga ik afdelen. En dit is een hele makkelijke afdeling. Ik gebruik hiervoor mijn puntkam. Nu heb je hier bovenop... Het uiteinde van je pony gedeelte met de twee diagonale scheidingen. En dan in het midden van mijn scheiding ga ik bovenop, ga ik rond. Dus net op het kruingedeelte dan ga ik terug en ik eindig weer in het midden van mijn pony afdeling. Dus het is net een rondje wat je bovenop afdeelt. Nou, dit kan ik allemaal bij elkaar. En ook dat zet ik vast met een klem. Nou, nou zien jullie mij met platte klemmen werken. Ik persoonlijk vind dat het prettigste. Je kan ook met van die vlinderklemmen werken, maar voor mij persoonlijk zitten die altijd in de weg. Dus ik zal altijd met een platte klem zal ik werken. Nou, vanuit daar ga je naar de achterzijde. Ik draai even mijn dolheid om, dat jullie het goed kunnen zien. Hier nou, dan het eerste wat ik doe, is een lijn maken op het achterhoofdbeentje. Maar dan zal ik eerst naar het midden van het hoofd moeten gaan. Dan kam ik dit haar ik opzij. Dan ga ik naar het achterhoofdbeentje. Nou, bij een klant voel je hem zitten. Maar nu zet je je kam er tegen aan. En daar waar hij dus de hoofdhuid raakt, daar trek je een rechte lijn. Daar dan zet ik dit gedeelte, dat zet ik eventjes vast. Hup, want zo dadelijk komt er nog een afdeling in. Ga ik door naar de andere kant, hier. Ook een rechte lijn, zo. En dan ook hier zet ik het eventjes vast. En dan zal ik het onderste gedeelte, want ik begin namelijk in het midden met knippen, het onderste gedeelte dat vlecht ik gewoon eventjes weg. Je zou het in een klemmetje kunnen zetten, maar voor degenen die dus wel met vlinderklemmen werken, is het makkelijker om dit eventjes weg te vlechten, want zo'n vlinderklem die zit je alleen maar in de weg. Nou, Wanneer ik dat dan gedaan heb, hup, dan ga ik mijn vaste gidslijn ga ik bepalen. Want ik wil namelijk dat er veel gelaagdheid in komt, maar wel dat die in een punt vallen. Het voordeel van dit model om te knippen, is dat je wel gelaagdheid hebt, maar dat ze ook nog wel een hoeveelheid haar overhouden. Dus ik neem een lijn net een centimetertje achter het oor. Een rechte lijn creëer ik daar, dus dat zie je hier ook. Het is net eventjes een centimeter achter het oor. Dit voorste gedeelte, dat zet ik dan weer vast. Ik plaats mijn klemmetje altijd omhoog, want het haar valt naar beneden. Want als ik mijn clip naar beneden zou plaatsen, dan kan je wel eens hebben dat het haar eruit valt. Dus ik klip het omhoog. Aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Aha. Horen jullie dat? Mijn lunch komt. Maar ja, die kan wel even wachten. Zo, ook hier, rechte lijn. Kom het haar naar voren. Zet het vast met een clip. Daar. En dan hebben we vanuit hier de basis dat we kunnen gaan knippen. Zo. Dus ik haal hem nu nog eventjes terug. Daar. We beginnen dus met het ponygedeelte af te delen. Die zet je vast. Dan bovenop, het is een beetje zo'n Pac-Man gevoel, doe je bovenop het hoofd doe je een cirkel doe je afdelen. En die eindigt dan, of die begint in het midden van de afdeling van je ponypartij. Vanuit daar ga je naar het achterhoofdbeentje. Je plaatst dus je kam tegen het achterhoofd en dan een rechte lijn. Dit gedeelte zet je dan vast in een vlecht. Dan maak je een lijn net een centimeter achter het oor. En het voorste gedeelte zet je dan vast. Deze passé die laat je hangen, want dat is ook de plek waar we gaan knippen. En aan de andere kant doe je exact hetzelfde. Nou, dit is voor jullie het moment dat jullie je um, filmpje op pauze zetten. En dat jullie nu de afdeling er zelf in gaan maken. Ik ga werken met een vaste gidslijn. Je eerste kniplijn is al wel bepalend hoe dat het eindresultaat eruit komt te zien qua lengte. Nou, deze koep die we nu gaan knippen, die kan je echt uh, behandelen in echt heel lang haar en tot een lengte net zo op de schouders. Ik begin dus daar waar ik die lijn heb gemaakt, een centimeter achter het oor. Dat wordt je vaste gidslijn. Ik projecteer deze rechtstandig naar me toe. Dus mijn lichaam die staat ook recht voor mijn passé. Vanuit daar ga ik dus kijken waar dat ik mijn laag, uh, gelaagdheid lengte wil hebben. Het is wel zo dat de laag op het achterhoofd die wordt langer. Want de afstand is langer naar mijn vaste gidslijn toe. Dus ik laat hem naar beneden vallen. Dan bepaal ik daar mijn lengte en dan kom ik het haar loodrecht naar me toe en dan zal je zien kijk want de uiteinde van die punt die is dun dan op deze manier met een rechte lijn knip ik hem af dus dit wordt mijn eerste gidslijn ik pak hem een keer over want je wil niet in je vingers knippen en dan met een verticale lijn knip je dus je eerste lijn af dit blijft jouw vaste gidslijn dus mijn volgende passé ik zal hem even draaien want dan kunnen jullie het goed zien mijn volgende passé die neem ik en dat is ongeveer een centimeter breed en die kan ik naar mijn vaste gidslijn toe ik zie daar de gidslijn door mijn vingers schijnen Wanneer je je gidslijn niet ziet, is je passé te dik, dan moet je wat smaller werken. Ik knip tot een tweede vingerkootje, ik knip ook met de palm tot palm techniek. Want dat vind ik het makkelijkste en het fijnste voor mijn lichaam. En ik knip gewoon die rechte lijn. Pak ik weer een volgende passé van een centimeter. En mijn lichaam verplaatst niet, ik blijf voor mijn vaste gidslijn staan want ik wil alleen maar dat mijn lagen naar de achterkant langer worden dus ik kan hem naar me toe de passé daar waar ik knip kom loodrecht uit de hoofd uit ik zie hier mijn gidslijn met een rechte lijn knip ik hem af ik pak hem eventjes over daar dan is dit mijn laatste passé en die gaat op het midden van het hoofd eventjes goed kijken daar kwam het haar weg. Kijk, en nu zie je ook: het haar legt een langere afstand af tot mijn vaste gidslijn. Ik zal hem nog even draaien voor jullie, dat ik hem goed in beeld breng. Dus ik heb vanaf het achterhoofd heb ik helemaal naar mijn vaste gidslijn gekamd. Dus dan kan je ook zien, naarmate ik verder op het achterhoofd kom, dat er minder haar afgaat pak hem een keer over met de palm tot palm techniek. Dan heb ik een mooie rechte lijn. Dan kan je dus nu al zien, als ik het naar me toe kan. Dat deze laag korter is dan die op het achterhoofd. Dus ik creëer langere lagen naar de achterzijde. Dus van korter naar langer en dan loopt hij heel mooi zacht in de punt weg. Nou, dan aan de andere kant doe ik hetzelfde. Dus ik heb hier op dezelfde hoogte als aan de andere kant heb ik mijn gidslijn. En dan is het de kunst om op de exactezelfde lengte je laag te creëren. Nou, daar heb ik een heel makkelijk foefje voor. Ik doe mijn kam ernaast. Oh, die is aan de andere kant. Dan meet ik hem gewoon met mijn kam, want dan weet ik zeker dat ik altijd goed zit. Dus ik projecteer hem naar me toe. Ik zet mijn kammetje ernaast. En dan kan ik dus zien dat ik net een vingerdikte Langer ben dan mijn kamlengte. Nou, dat doe ik dan aan deze kant. Doe ik dat ook, want dan weet ik zeker dat ik dezelfde lengte creëer. Dus ik projecteer de passé naar me toe. Ik plaats mijn kam, plaats ik tegen de hoofd. En dan net een centimeter voor beide kam. Daar knip ik dus mijn verticale lijn. Ik pak hem een keer over. En nu hebben jullie misschien wel de vraag: zou je dit ook kunnen snijden? Ja, dat kan. Dat is ook zeer zeker een mogelijkheid, maar ik kies er nu voor om te knippen. Dus vaste gidslijn, projecteert hem daar naartoe. Verticale lijn, knipt hem af tot het tweede vingerkootje. Blijf werken met de palm-tot-palm -palm techniek en laat je lichaam ook staan voor je vaste gidslijn. Want dan weet ik zeker dat ik de goede kant uit ga. Deze verdeel ik nog in twee passees, niet de brede passees opnemen. En zodra dat ik werk met een vaste gidslijn, dan blijft al het haar tussen mijn handen. Dus de passé wordt ook steeds dikker tussen mijn vingers. Ik sta er recht voor. Daar is mijn gidslijn. Wanneer je je gidslijn niet ziet, een dunnere passé opnemen. Daar. Laatste passé. Die projecteer ik. Even goed kijken. Af en toe kijk ik op mijn cameratje daarboven, kijk ik mee dat ik het zelf ook goed zie of ik het goed in beeld breng. Daar de laatste dunne punten gaan eraf. En zo. En als je dan jezelf na gaat kijken, als je hem dan naar beneden kan, dan check je of beide lengtes aan de buitenkant gelijk zijn en dan zal je ook zien dat die in het midden naar langer toe loopt. Dus ook weer voor nu, zet hem nu op pauze, ga dit gedeelte knippen en kijk jezelf na. We hebben het middelste gedeelte hebben we nu geknipt en we gaan nu naar het onderste deelte. Nou, hiervoor zet ik mijn dolhead wat hoger, ook even kijken of het goed in beeld is. Nou, nu is de dolhead gewoon wat dunner van haar, dus ik kan dit makkelijk in één passé kan ik dit knippen. Maar wanneer je klant wat dikker haar heeft, dan zou ik wat meerdere passe's opnemen, maar dat hoeft nu niet. Nou, wat gaan we doen? We gaan weer terug naar die middenscheiding. En dan projecteer ik dit haar naar mijn vaste gidslijn. Dus ik neem gewoon al het haar neem ik mee. En ik gaf al aan, als het dus bij je klant te veel is het haar, dan zou je dit nog in twee of drie passees, zou je kunnen knippen. Nou, dan kan ik het naar mijn vaste gidslijn, want de regel is gewoon, zodra dat je werkt met een vaste gidslijn, dan creëer je extra lengte omdat het haar een steeds verdere afstand moet afleggen. Dus ik knip deze even zo. De andere kant knip ik naar jullie toe. Kijk, nu zie je hier mooi mijn gidslijn hierboven. En dan maak ik dus mooi de aansluiting met daaronder. Dus ik blijf in mijn verticale lijn, blijf ik werken. Projecteer hem naar buiten. Knip niet verder dan de tweede vingerkootje. Dit is de laatste zo en dan de andere kant doe ik exact hetzelfde even kijken hoe oh, kan ik dat best voor jullie in beeld brengen zo even zien kijk jullie kunnen gewoon voor je dollet gaan staan hè? kijk ik kan dat niet want ik wil het allemaal goed in beeld brengen maar als jullie de scheiding trekken kan je gewoon de recht voor gaan staan en als jullie een tafelstandaard hebben, ga gewoon zitten op de stoel. Dat je wel op ooghoogte gewoon lekker aan het werk bent. Oké, okay. hier zie je hem. Dus hier is mijn verticale lijn. Mijn vingers blijven ook verticaal. En ik sluit het geheel sluit ik mooi aan. Dus heeft je klant wat meer haar dan je dol hebt, neem hem dan gewoon op in een paar passées. Maar dat is nu niet nodig. Nou, Als ik dan het haar naar beneden kan, en dat moeten jullie dus ook krijgen. Als ik het dan loslaat, dan laat ik het even goed in beeld zien nu. Dan zie je dus hier dat het heel mooi in een punt loopt. En dat je gelaagdheid in het midden ook langer is, zodat je wat meer haar hier aan de achterzijde overhoudt. Wanneer we dan de onderkant geknipt hebben, dan gaan we naar de twee zijkanten. En dan moet ook allebei weer een kopie van elkaar worden. Nou, ondertussen is het haar al een beetje gedroogd, dus ik maak het weer nat. Zo. En dan begin ik weer vooraan met een nieuwe vaste gidslijn. Dus, ik pak mijn eerste passé. Ik blijf in een verticale lijn blijf ik werken dan ga ik hier ga ik mijn lengte bepalen nou ik wil wel wat lengte wil ik overhouden mijn lichaam is ook weer recht voor mijn passé dus als ik even dit zo in beeld breng kijk dit is dan mijn eerste passé en mijn lichaam is er recht voor Zo. dus ik kan het naar me toe dan bepaal ik, normaal gesproken met de klant bepaal ik de lengte. Dus ik laat, hem, ik laat hem vallen. Nou, dan vind ik het wel mooi dat hij tussen de kin en de nek komt te vallen. Dus dan mag dit qua lengte mag af. Verticale lijn. Niet de dunne passé. Ik ga gewoon op dezelfde manier door. Alleen ik verleg nu mijn gidslijn. En dat doe ik bewust, want zou ik alles vanuit achteren naar voren projecteren, dan krijg ik hele zware lagen aan de achterkant en dat wil ik niet. Dus ook weer een smalle passé opnemen, kant hem naar je vaste gidslijn toe, zoek je gidslijn op, die zie ik hier ook tussen mijn vingers doorschemeren. Kijk en je snapt ook wel, het is veel sneller en makkelijker te knippen wanneer het haar gewoon lekker nat is, goed geconditioneerd dat je er makkelijk doorheen kan. Nu zien jullie mij met een schaaknippen. en dat is van het merk Sakura en ik moet zeggen ik heb er dus twee verschillende maten heb ik in mijn tasje zitten en nou ja de ene keer pak ik de lange de andere keer pak ik de korte uh, dat is omdat ik dan niet zo goed in mijn tasje kijk omdat ik nou gefocust ben op de film. Maar uh, de ene kapper vindt het fijn om met een wat korter blad te werken en de andere met een wat langer. Het, het maakt niet zoveel uit zolang de schaam maar goed scherp is en dat je er makkelijk doorheen kan. Dus ik verleg mijn gidslijn naar de voorkant. Ik projecteer het naar voren. Ik zal het even draaien zodat jullie kunnen zien wat de beweging is die ik maak met het kammen. Dus ik kan hem naar me toe, dus niet vanuit hier, want dan duw ik het haar weg aan de voorkant. Ik kan het vanuit achteren naar voren naar mijn vaste gidslijn en daar sluit ik hem mooi op aan. Nou, Omdat ik dan toch wel een verbinding wil hebben met de achterzijde, pak ik er een passé bij om te checken dat ik niet al te veel lengte er overheen heb. Kijk, en als je dan echt nog van die dunne friemeltjes hebt, dan zorg ik dat ik die op aansluit, want ik wil wel een mooi aangesloten geheel, wil ik creëren. Nou, hier kom ik dus, want deze laag, die redt het niet tot de voorkant en dan loopt die gewoon mooi door. Aan de andere kant, ik ga nu in één keer door, want jullie kunnen ook makkelijk wel deze twee kanten in één keer kunnen jullie die wel knippen. Dus we doen het weer. Oh nee, ik blijf toch maar even zo staan. Ik pak dus een verticale scheiding. En nu is het weer. Ik wil dezelfde lengte als aan de andere kant hebben. Meten is weten. Het is echt niet moeilijk. Dus ik pak mijn passé. Ik zet mijn kam ernaast. En dan zie je ook dat ik net eventjes iets verder dan mijn vingerlengte ben. Dus dat doen we hier ook. Ik ga er net even iets aan overheen, dan weet ik zeker dat ik dezelfde lengte heb aan de andere zijde. Daar. Smalle passé pak ik op. Ik zal me verdraaien. Ik hoop nu ook te veel met mijn rug nou in beeld ben, Dan kunnen jullie precies de handeling zien die ik doe. Als ik deze look bij mijn klant in de salon knip, dan zit hij erin een kwartiertje in. Wanneer ik het haar goed gewassen heb, wanneer ik de afdeling erin heb gemaakt, heb ik in een kwartiertijd heel deze koep erin zitten. Dus kan het naar voren, naar je vaste gidslijn, je lichaam blijft staan, sluit hem mooi aan. Ik neem nog een stuk van het achterste neem ik mee. Dat ik wel zeker weet dat hij mooi de aansluiting maakt. Het zijn dan nog net een paar dunne friemels die ik eraf moet halen. Dat zullen jullie ook zien als jullie op eenzelfde dollet als mij werken. En dan loopt hij heel mooi zacht diagonaal achterwaarts. En dat komt zo dadelijk ook helemaal tot zijn recht met de kleur. Want een kleur versterkt altijd je koep. Nou, Je ziet wel hier niks meer. Nou, dit is dan ook weer het punt dat je hem op pauze zet. Dat je die twee zijkanten gaat knippen. En dat je zeker weet dat je een mooi egaal kapsel hebt gecreëerd. Check jezelf. Dus misschien moeten we hem nou even close in beeld halen. Dat ik het jullie even goed ga laten zien. Maar vanuit hier kunnen jullie de zijkanten knippen. De buitenste contourlijn, die doe je pas op het laatst, als er net even nog een klein puntje af moet. Maar ik zal het nog even uitleggen over mijn gidslijnen. Want misschien denk je wel, waarom projecteer je niet nou al het haar naar je voorste gidslijn? Als ik dat zou doen, en dat is natuurlijk ook mogelijk, maar dan creëer ik aan de achterkant meer lengte. Omdat de lengte van deze laag, dat de afstand verder is naar voren dan naar de gidslijn, vaste gidslijn hier. Dus ik vind het echt wel mooi dat er een lekkere gelaagdheid erin zit, maar wel dat die mooi in die punt loopt. Dus wil je nou wat langere lengtes bij je klant creëren, dan kan je alles naar de voorste lijn projecteren. Maar wil je meer het idee van dit, deze gelaagdheid erin creëren, dan werk je met twee gidslijnen. Oké, okay, vanuit hier gaan we naar de bovenkant. Dus ik zal hem even draaien. Hup. En de bovenkant is eigenlijk gewoon een herhaling van hetgene wat je hebt gedaan daaronder. Dus we gaan weer werken naar die twee vaste gidslijnen toe. Dan maak ik ook weer in het midden, maak ik mijn afdeling. Daar. Ik weet dat net achter het oor, dit stukje, daar zat mijn gidslijn. Dus daar plaats ik nu ook mijn gidslijn. En aan de andere kant doe ik ook exact hetzelfde. Dus daar waar je gidslijn net achter het oor zat, daar zit hij ook hier. Daar. Wat ik nu moet doen, oh, ik zal hem een klein beetje hoger zetten. Is dit haar naar voren projecteren, naar mijn gidslijn en aansluiten. En dit haar projecteer ik naar die lijn. Want dan weet ik zeker dat heel mijn koep mooi in balans is. Nou, dan begin ik eerst aan de ene zijkant. Deze die projecteer ik, die deel ik af in tweeën, want anders zou de passé te dik zijn tussen mijn handen. Ik, mijn lichaam nu ook weer staat ervoor. Ik neem een stukje van de gidslijn van de onderneming mee. Projecteer hem rechtstandig naar me toe. En haal de bovenste punt, haal ik er af. Sluit ik mooi aan op de onderkant. Dit haar daarachter kan ik ook weer naar mijn vaste gidslijn toe vingers zijn mooi recht, sluit hem mooi aan, daar, dus dan weet ik zeker dat hij mooi doorloopt, die gelaagdheid aan de onderzijde, dat haar wat ik geknipt heb, dat kan ik gewoon even weg, dan pak ik het bovenste gedeelte van mijn toplaag, die projecteer ik naar die gidslijn net achter het oor en ook daar maak ik de aansluiting gidsje meenemen Oh, ik heb een paar losse plukken in mijn hand eventjes goed kammen daar ik blijf wel werken met die twee vaste gidslijnen zodat die bovenste laag ook mooi in een punt doorloopt nou gaan we naar deze kant dit gedeelte is te breed om in één keer te knippen, dus ik deel hem af in tweeën. Maar ook weer stel je voor dat je klant heel dik haar heeft, deel hem af in drie passées. Weer naar die vaste gidslijn. Ik kan hem loodrecht, rechtstandig, ik zal hem even draaien, rechtstandig naar je toe, dus niet te hoog, niet te laag, gewoon rechtstandig naar je toe en dat gaat echt serieus, het makkelijkste met die palm tot palm techniek, want dan heb ik alle controle over de stand van mijn vingers. De laatste passé, die kom ik daar naartoe van mijn vlak, oh ik moet wel mijn gidslijn bewaken, daar. En ik knip hem af. Dan kom ik bij mijn laatste pluk. Dit heb ik al geknipt. Dat haal ik weg. En dan ook dit. Trans, euh, transporteer dat haar naar je vaste gidslijn. Sluit hem mooi aan. Nou, dan heb ik bij deze, heb ik heel de koep, heb ik al ingeknipt. Het enige wat ik dan nog moet doen, is de ponypartij. Maar ook nu weer, dit is voor jullie het moment dat je hem op pauze zet en dat je die bovenkant nu ook in model gaat knippen. Wanneer beide kanten gelijk zijn, dan heb je iets heel goed gedaan, want dan klopt je koep en dan is hij helemaal in balans. Als laatste gaan we naar de ponypartij. Dit is namelijk ook het gedeelte waarmee je de koe persoonlijk maakt voor de klant. De ene wil een kortere pony, de andere wil een langere lok. Maar ik heb ook al aangegeven we gaan die money piece zetten in het haar aan de voorzijde met die balayage en dan vind ik een langere voorkant vind ik toch altijd wel mooier. Dus ik haal hem los, dan projecteer ik hem naar voren. Dan kijk ik op welke lengte dat ik hier zit aan de zijkant met mijn gelaagdheid. Dus die pak ik net even een klein centimetertje, pak ik hem erbij. Zodat ik een gidslijntje heb aan de zijkant. Dat doe ik aan de andere kant ook. Ik loop even achterom. Dus ik wil wel mijn gidsje, wil ik erbij hebben. Daar. Kijk. En wat ik dan wil creëren is dat het puntje net even wat langer is. Dat die lok net even wat langer is als de buitenste lagen. Nou, dan vind ik het mooi dat het wel een beetje zacht valt. Dus ik zal hem eraf gaan halen met mijn mes. Wanneer je met je mes gaat werken, kijk je kan het ook met je schaar doen, maar dan kan je hem slicen. Ik zal er even voordoen. Dus als je het met je schaar doet dan doe je je schaar open en dan slice je hem zo naar de lengte en dan doe je een klein knipje met je duim maar het is ook een mogelijkheid om het met je mes te doen dan projecteer je het naar één punt ik zal hem even hoger zetten goed in beeld brengen projecteer hem naar één punt en dan snij ik hem net even wat lager af dan mijn twee buitenste punten, dat ik even net even iets wat lengte overhoud aan de voorkant. Oké, okay, dit is dan weer voor jullie het punt dat je hem op pauze zet, dat je de polypartij knipt en dat we dan vanuit daar het haar de contourlijn kunnen gaan knippen en nog wat kunnen gaan texturizen. Dan hebben we nog twee dingen te doen: het haar misschien een beetje te texturizen. We hebben het natuurlijk geknipt met de schaar. Dus het kan zijn dat misschien de lijnen net even iets te bot zijn. Nou, er zijn kappers die wel eens zeggen van nou, ik vind een koepschaar helemaal niks. Maar oh, ik ben er echt wel een fan van. Het is alleen maar de manier waarop je hem gebruikt. Nou, wanneer je een passé hebt dat je denkt van nou, ik vind hem toch net nog even te dik, ik vind hem te zwaar, dan kan je dat heel makkelijk met je koepschaar. Even kijken. Met je koepschaar kan je dat heel makkelijk zo oplossen. Je hebt je ene passé, je zet je koepschaar er schuin in en dan ga je met twee, drie knipjes ga je eruit. Die pluk laat je liggen, die heb je dan gedaan. De volgende: 1, 2, 3. Wat ik dan krijg zijn op verschillende lengtes krijg ik dan haarden tussen. Want dan wordt wel eens een koepschaar zo plat ingezet. Dan. Verlies ik wel dikte van het haar, maar dan haal ik nog wel die wat uh, rechtere lijn. En op deze manier creëer ik, dat zien jullie ook, een gebroken lijn. Zodra je gaat werken met een gebroken lijn, dan vallen die lagen heel mooi vloeiend door elkaar. Dus op die manier kan je dus je koep nog eventjes voor jezelf nakijken, dat je hem texturized daar waar het nodig is. Ik weet van mezelf, ik heb met hele fijne passeetjes gewerkt geknipt. Dus het is voor mij niet nodig. Bij mij lopen de lagen echt wel mooi door. Nou, dan bij de klant zal je nog een contourrand aan de buitenkant eventjes na moeten lopen. Wanneer je die contourrand gaat knippen, dan kan je ervoor kiezen bij de klant om die onderkant wat rechter af te knippen. Maar ik behoud nu de punt. Wanneer dat je dan die contourrand gaat knippen, dat je hem gaat checken... Dan hou je dus je kam in die diagonale lijn, hou je erbij. En dan zonder spanning op je passé, dus dan doe je hem zo. En dan zonder spanning op je passé sluit je hem aan. Maar bij mij loopt hij nu heel mooi zacht gelaagdheid door. Ik weet dat ik alle punten aan de buitenkant heb geknipt. Dus voor mij is de contourlijn nu niet nodig om te knippen. Ik kijk hem alleen maar naar wanneer hij droog is. Nou. Vanuit hier hebben we het knipmodel, hebben we erin zitten en dan gaan we door met de kleurtechniek. Maar eerst zeker weten dat je knip, uh, kniplijn er goed in zit en dan naar de tweede gaan we naar de balayage techniek met de money piece. We beginnen nu met de balayage met de money Piece. Nou het haar is een klein beetje gedroogd tijdens het knippen en ik vind ten alle tijden een balayage zetten het fijnste op een beetje vochtig haar dus ik spuit het weer een beetje nat niet nat, het moet gewoon vochtig zijn het voordeel hiervan is dat je je kleur makkelijker uit kan smeren dat je geen harde lijnen krijgt en ook nog eens dat door het water wordt de blondeer sneller in het haar opgenomen dus je hebt een snellere verlichting eerst ga ik een afdeling maken want wat ik al aangaf ik wil dat money Piece erin hebben want dat zien we op het moment heel erg veel in het modebeeld nou, ik ga uit vanuit de middenscheiding en dan pak ik ongeveer twee centimeter nou misschien anderhalf haal ik aan de voorzijde haal ik er alvast uit ik breng hem ons dadelijk weer goed in beeld op dus een diagonale scheiding maak je dan van zo'n anderhalf 2 centimeter. Nou dit gedeelte dat klip ik dan eventjes vast want kijk dan ga ik hier in dit gedeelte ga ik mijn money piece plaatsen met net een klein highlightje daarachter. Ik wil dit ook aan de voorste, voorste contourrand hebben daar wil ik een highlight plaatsen dus daar neem ik een afdeling van ongeveer een centimeter die is iets minder breed dus dat haal ik er eerst tussen uit Net zoals ik zeg, ik draai hem zo dadelijk goed in de rond zodat jullie het kunnen zien. En dan doe ik aan de andere kant doe ik exact hetzelfde. Dus ook hier zo'n anderhalve centimeter, een beetje een diagonale scheiding met de contourlijn mee. Daar. En dan ga ik weer naar beneden, ook weer met de contourlijn mee. En dat is dan een kleiner gedeelte, want daar wil ik één highlight wil ik daar inzetten eventjes mooi de afdeling erin maken daar okay. als ik dan de voorkant heb afgedeeld dan zet ik die eerst vast dat ik zeker weet wanneer ik mijn staartjes ga maken dat ik het haar niet meeneem in mijn staarten dus dit zet ik even vast aan de andere kant doe ik exact hetzelfde uh, kan ik hier een klemmetje pakken daar dan vanuit hier kan ik dus mijn staartjes kan ik gaan plaatsen het voordeel van mijn staarten is dat mijn kleurtechniek er heel snel in zit en dat die ten alle tijden in balans is nou dan maak ik eerst een grote driehoek tot aan de kruin Hup. maak ik erin dit gedeelte plaats ik al in een staart ik kan hem naar voren en ik leg zo dadelijk uit waarom en dan vrij dicht bij de punt zet ik mijn elastiekje zet het erin nou dit mag gewoon een stevig elastiekje zijn daar want later knip ik hem er toch uit ik ga hem er niet uittrekken zorg ook dat hij goed strak erin zit Zo. dan heb ik hier mijn eerste staart dan ga ik naar de zijkant van hetzelfde punt uit tot net achter het oor. Die zet ik halverwege op het hoofd. Hier, op dit gedeelte. En dan zorgt er ook voor dat aan beide kanten de staten zo dadelijk op dezelfde hoogte zitten. Dus goed vast erin zetten. Daar. Hup. En aan de andere kant ook weer exact hetzelfde op dezelfde plaats maak je je scheiding en op dezelfde plaats plaats je je elastiek. net wat ik zeg, dan weet je zeker dat je kleur in balans is. Zo. In totaal maak ik vijf staarten en deze dolhet is natuurlijk wat korter van lengte maar je snapt deze koek die kan je prima in lang haar knippen net zoals het plaatje wat ik aangaf en wanneer je dan ook met staarten gaan werken dan zal je staart niet 15 centimeter zijn maar misschien 20 of 25 maar dat is allemaal prima de techniek blijft gewoon echt hetzelfde maar ik had ook wel op een lang haar dolhet kunnen werken maar die waren volgens mij iets van 105 euro inkoop dus het gaat om de techniek en deze dolheid was dus net wat goedkoper. Nou, dan aan de achterkant moet ik nog twee staarten maken. Dus ik maak een middenscheiding. En dan plaats ik deze lager als mijn zijkant. Want dan krijg ik heel mooi mijn balayagegevoel in. Dan loopt hij mooi diagonaal weg naar achteren. Dus ik plaats hier mijn staart. En dan de laatste zo dadelijk aan de andere kant. Zo. Zorg dat hij op dezelfde hoogte zit. Kom hem goed door. Dit dus was mijn laatste. Even eroverheen buigen. Op dezelfde hoogte zet ik hem in. Zo, zo. Wat is nou het voordeel van mijn staarten? Want dat wil ik even goed uitleggen. Ik begin bij de bovenste. Dan kan je zien dat de afstand van mijn kruin tot het elastiek is ongeveer 10 centimeter. De afstand aan de voorzijde is 1 centimeter. Dus dan weet ik wanneer ik deze staart ga blonderen of ga oplichten. En ik laat het haar naar beneden vallen. Dat de afstand hier of dat het blonde hoger begint dan het haar hierachter. Dus dan loopt hij heel mooi diagonaal weg naar achteren. En dat is ook hetgene wat je altijd ziet bij je balayage. Nou, je kan er ook voor kiezen om de staart helemaal voor in te doen. En de money pieces is niet mee te nemen, maar net wat ik zei, dit is nu de trend, dus daarom neem ik hem erin mee. Nou, dat geldt dus natuurlijk voor elke staart. De afstand tot je elastiek bepaalt dus het eindresultaat. Maar ook zodanig hoe ver je je kleur in gaat zetten ik wil aan de voorkant de meeste verheldering hebben dus ik zal ook met die money piece aan de voorzijde zou ik beginnen maar voor jullie nu op pauze drukken het filmpje de afdeling erin maken zoals ik hem er hier heb ingezet en vanuit daar als er verdeling erin zit kunnen we dus samen kunnen we gaan kleuren Wanneer de afdeling dan er goed in zit, dan ga je de kleur klaarmaken. Nou, ik gaf al eerder aan, ik werk met Kis. Ik ga de blondeer ten alle tijde klaarmaken op een weegschaaltje. En alsjeblieft doe dat ook. Want dan weet je zeker dat dan precies. even kijken of die op nul staat. Nee. Want dan weet je altijd precies dat de kleurverheldering hetzelfde is wanneer je bijvoorbeeld je collega extra kleur klaar moet maken. Nou, ik pak nu 50 gram blondierpoeder. Normaal zit er een schepje bij, maar ik moet eerlijk bekennen, ik kon het schepje niet zo snel vinden. Dus kijk, nou weet ik precies dat ik 50 gram heb. Dan vervolgens de Snow White is 1 op 2 als je geen kerabond toevoegt. En dat doe ik nu niet, want het is een dolheid. Dus dan is die 1 op 2, dus dan voeg ik er 100 cc, 9% voeg ik eraan toe. En ik ken jullie, althans ik ken jullie, wat ik vaak ook zie op trainingen, is dat het toch maar eventjes snel klaargemaakt wordt. Het is een beetje te dik, het is een beetje te dun. Ah, doe er nog maar een beetje waterstof bij. Ah, doe er nog maar een beetje poeder bij. Maar om de beste verheldering te krijgen en met de Snow White kan ik echt negen tinten kan ik oplichten, zolang je alle regels maar goed hanteert. Nou, ik ga van Laan, ik wil een cool eindresultaat bereiken, dus ik ga de No Yellow Pro Booster eraan toevoegen. Nu zit mijn dolheid op een kleuroogte 76. Hij zit er een beetje tussenin, dus ik mag maximaal, mag ik 4% of 3% toevoegen aan mijn blondiermassa. Dat is het maximale, dus ik wil toch een beetje voorzichtig zijn met dit product. Het is een heel mooi product, maar ik doe er dan 2 gram, oh, even mijn weegschaaltje weer aanzetten, want hij gaat uit. 2 gram voeg ik eraan toe. Daar, ja. Nou, dat geheel ga ik met elkaar dus goed mengen. Nou ja, en de Snow White is normaal gesproken wit van substantie. Maar je kan zien, zodra ik de No Yellow Pro Boost eraan toe ga voegen. Mijn extra violet pigment, om dat geel te reduceren. Zal mijn kleur nog iets helderder lijken. Omdat die het laatste geel al iets meer er indrukt. Misschien dat ik nog wel een klein beetje geel overhoud. Maar ik heb altijd nog mijn No Yellow Shampoo om dan... Het laatste geel weg te halen. Nou, goed roeren, heel erg belangrijk. En wat ik nu doe, en ik ben mijn kwastje vergeten. Maar het kwastje waar ik mijn massa mee roer, die gooi ik in de wasbak om schoon te maken. En ik pak weer een nieuw kwastje, dat ik zeker weet dat ik geen dotjes of iets dergelijks in mijn kwast heb zitten. En ik wil ook altijd gewoon heel netjes werken. Dus ik heb nu mijn -massa, heb ik helemaal met elkaar gemengd. Pak ik een nieuw kwastje. Die gooi ik hier neer. Daar. Zo. Dus daar heb ik een schoon kwastje waar ik mee kan werken. Ik trek mijn handschoentjes aan. En dan beginnen we aan de voorzijde. Dan beginnen we met die money piece. Zo. Ja. <tieft> nu heb ik al folies, heb ik al voorgevouwen. Ik vind het belangrijk als je met folies gaat werken, dat dan alle tijden je folie netjes is afgescheurd, want netjes werken is toch echt wel een ding wanneer je in de salon staat en dat mijn folie langer is, is dan de percee waarop ik ga werken. Nou ik draai hem even, deze staart die klip ik eventjes weg die zit me dan in de weg en dan begin ik aan de voorzijde en ik sta ook voor mijn klant dit is het gedeelte wat ik heb afgedeeld met mijn anderhalve centimeter en dit is het gedeelte dat is net een centimetertje deze ga ik in tweeën splitsen want ik ga namelijk een full highlight aan de voorkant zetten en een maas dus uitgemaast de achter voor een mooi verloopje kijk dus deze die zet ik weg die klip ik weg en die komt erbij daar ik pak mijn folie en nu komt het belang van mijn grote puntkan. kijk die is even breed als mijn folie ik klap het haar klap ik helemaal omhoog en dan zet ik mijn folie die zet ik er tegenaan daar Nou, dan ...werk ik met veel product met een platte kwast op het midden. Want daarmee zet ik mijn folie zet ik vast. Ik blijf nog even van de eerste 5 centimeter blijf ik af. Zo. Dan leg ik er mijn hand onder. Je kan er ook voor kiezen voor je plankje, maar mijn plankje komt zo dadelijk voor mij te pas. En dan druk ik echt een goede hoeveelheid met mijn platte kwast druk ik in het haar, want ik wil hier echt een maximale oplichting, wil ik hebben. Zodra ik dan naar de aanzet toe ga, dan kantel ik mijn kwast. Dus ik ga niet meer plat, maar met een iets mindere hoeveelheid blondeer, werk ik naar mijn aanzet, werk ik toe. Want ik vind het altijd wel mooi, ondanks dat je met een money piece werkt, dat die niet zo heel sterk verhelderd is aan de aanzet. Dan mag wel een verheldering zitten, maar niet dat je echt twee van die ja kwatsen erop krijgt. Ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Dus ik draai mijn kwast en dan zo op deze manier langzaam werk ik naar de aanzet. Werk ik toe. Dus er zit echt wel blondeer, maar niet in de hoeveelheid hier. Hier goed flink doordrukken, dat je zeker weet dat je passé vol met kleur zit. Nou, wanneer ik dat dan heb gedaan, dan laat ik het belang zien van mijn folie. Kijk, hier zit geen blondeer. En dat doe ik heel bewust. Want die aanzet heb ik natuurlijk niet vol met blondeer gezet. Kijk, en nu kan dit gedeelte zonder blondeer mooi op de aanzet. Nou, maak een mooi folietje. Kijk, zou ik hem zo laten, zou de klant er last van hebben. Die zou ze niet kunnen kijken, dus ik klap hem nog een keer. klap ik hem dicht. En dan aan de zijkant buig ik hem om dat je een mooi pakketje hebt. Dus dat is de eerste. Dan vervolgens doe ik de tweede. Die maas ik uit. Ik projecteer hem naar beneden en dan met een fijne maas zo. Met een fijne maas splits ik hem. Dit gedeelte zet ik dan in. Ik projecteer mijn passé Hoog naar boven. Ik pak weer mijn folie. Klap hem weer om mijn puntkant. Trek hem naar achteren. Want doordat ik hem goed naar achteren trek, kan ik heel dicht bij de aanzet kan ik komen. En dan ook weer eerst een grote hoeveelheid hup, vastplakken aan je folie. Maar zodra ik aan de aanzet kom, dan kantel ik ook weer mijn kwast met minder product erop. En dan langzaam werk ik naar de uitgroei, werk ik toe. Dus voorzichtig werken hierbij. Ja, die punt die mag weer volledig. Ik wilde echt een complete verheldering, willen daar hebben. Dus ik leg er mijn hand weer onder. Ik hoop niet dat het allemaal te veel rammelt in mijn microfoon, met die blondie, met dat geluid, met die folie. Dus mijn hand leg ik eronder. Ik hoop dat jullie het ook allemaal goed kunnen zien. En dan gaan we voor de maximale verheldering aan de voorkant. Weten jullie trouwens waarom het money piece heet? Kijk, als we alleen een balayage zetten, als je een balayage mooi zet, hoeft die klant in principe maar twee keer per jaar naar de kapsalon te komen. Maar die money piece aan de voorkant, die groeit uit en dan kunnen ze geen half jaar meer wachten, want dan hebben ze een hele balk. Dus vandaar het woord money piece, ze moeten wat sneller terug naar de kapsalon komen om dat gedeelte ook bij te werken. Nou, daar zit weer geen blonderen aan het uiteinde van mijn folie. Ik klap hem weer netjes dicht, daar, ik maak er weer een mooi envelopje van, zo, kijk en dan is het ook mooi dat je folies dezelfde lengte hebben, dat je allemaal mooi egaal werkt, dan ga ik naar de zijkant, hier, deze kant. He, dat laatste stukje. Wat ik al aangaf, ik wil daar een highlightje hebben. Want zou ze het haar naar achteren in een staart dragen, dat we daar ook wat verheldering zien. Ik ga er geen money piece in zetten. Ik ga hem uitmazen. Dus ook een fijne weave. Dat we veel kleine lokjes hebben. Dat je gewoon een mooi zacht geheel hebt. Niet de al te dikke strepen. daar. Ook weer de passé goed naar achteren projecteren. Daar pakken we de folie erbij en ik zal hem even draaien, want ik probeer het allemaal voor jullie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Dus aan de voorzijde gaan we in totaal zes folies gaan we plaatsen. Dus dit haak hangt naar beneden. Puntkant eronder. Goed naar achteren. Naar voren projecteren. Eerst een grote hoeveelheid in het midden plaatsen dan blijft in ieder geval je folie plakken je kwast draaien en dan langzaam naar de aanzet toewerken daar mag echt wel wat minder blondeer zitten en heel eerlijk dat haar aan de aanzet dat weten jullie allemaal dat is nieuw haar dat verheldert ook heel snel dus dat heeft ook minder blondeer geeft dat nodig als de lengtepunt Zo. Dus de lengtepunt goed inzetten. Mag flink wat product mag erop. En zo. Nou, Ook nu weer aan het uiteinde van mijn folie zit geen product. Ik klap hem dicht. Blijf netjes werken in je envelopjes. Ik klap hem nog een keer dicht. Dan de uiteinde zet ik eventjes om, zodat ik zeker weet dat die blijft zitten. En ook deze. En dan heb ik aan de voorzijde heb ik mijn money piece en twee highlights. Nou, hier moeten jullie dus de camera op stop zetten, of het filmpje op stop zetten. Want dan kunnen jullie de gehele voorkant kunnen jullie inzetten. Want nu, als jullie hem op pauze zetten, zet ik ondertussen die andere kant in, want het is precies een kopie van de deze. Nou, de voorzijde zit er nu helemaal in en dan beginnen we met de staarten. Ik begin met de bovenste staart, want daar wil ik de meeste verheldering wil ik hebben. Wil je nu de meeste verheldering aan de achterzijde hebben, dan kan je daar ook beginnen. Maar wil je hem helemaal gelijk hebben, nou, dan kan je er ook nog voor kiezen om achterin te beginnen. En wanneer die dan goed is, spoel je hem alvast uit. En dan later kan je de voorkant uitspoelen. Het is maar net wat je zelf prettig vindt. Maar net wat ik aangaf, ik wil aan de voorkant wil ik echt de maximale verheldering hebben. Dus daar zet ik hem ook als eerste in. Nou, ik heb hier te maken met een vrij dikke staart. Ik wil best wel veel uh, balayage wil ik erin zien. Dus ik ga die staart, die ga ik opsplitsen in een paar passés. Hij is ook al een beetje weer aangedroogd, dus het is belangrijk dat het weer vochtig is. Want dan weet ik zeker dat ik mijn kleur goed uit kan blenden. Dus niet kletsnat, niet druppend, gewoon een beetje vochtig. Nou, ik ga aan de zijkant staan, want dat is het makkelijkste. En ik neem mijn eerste passé op. Ik zal deze staart in 3 à 4 passees, zal ik die in gaan kleuren. Nu ga ik ook gebruik maken van mijn collarboard, want wat ik niet wil tijdens het balayage, dat helemaal handen eronder zitten, dat ik per misschien haar aanraak. Dus ik maak gebruik, ja ik of je het goed kunnen zien, hè, van zo'n collarboard. En dat is voor mij persoonlijk heel makkelijk werken. Nou, dan leg ik die passee, die leg ik erop dan ga ik ook weer heel veel kleur zetten in de lengtepunten want daar druk ik hem er helemaal doorheen Daar wil ik een maximale verheldering wil ik daar hebben maar ook nu weer naar de aanzet toe zal ik niet meer zo hard drukken ik ga bijna tot het elastiekje maar je kan zien even draaien ik heb heel veel blondeer, ik heb steeds minder blondeer. En dat is de kunst van een balayage zetten, dat die heel mooi uitblendt. Dus met mijn, mijn kwast verticaal, dus niet plat erop, want dan krijg ik misschien lijnen, dus meer met een puntje teken ik hem erin. Ga ik bijna tot het aan het elastiekje, maar ik druk niet door. Nou, stel je voor dat je dan denkt van er zit nog een dotje, dan kan je dat met je pink kan je dat weghalen. Ik wil de onderzijde van mijn passé ook gekleurd hebben. Dus ik leg de onderkant van mijn staartje op mijn kwast. Ik leg een plankje er tegenaan en ik draai hem om. Want dan kan ik hier de onderkant ook meenemen. Hier zet ik weer heel veel blondier op. Ik druk hem er goed op in mijn plankje. En naarmate ik naar het elastiekje ga, is mijn druk minder en ook weer minder product. Wat ik dan krijg, is hier zit nog heel veel natuurhaar tussen. En dat geeft dat mooie geblende gevoel. Maar mijn lengtepunt daarentegen is in zijn geheel ingezet. Nou, dan is een transparante folie ideaal om mee te werken. Ik leg die eronder. En ik laat mijn passé, mijn lok laat ik op mijn transparante folie laat ik hem vallen. Dan zet ik er een andere folie. Zet ik er bovenop. Oh, dit zijn er twee. Eentje is genoeg. Die zet ik er bovenop. Zo, dat plakt er mooi tegenaan. En ik ga door naar mijn volgende passé. Klein beetje terugzetten, duwen, anders zit mijn folie in de weg. Nou, ga ik naar mijn volgende passé. Ik neem ongeveer dezelfde dikte neem ik aan. Maar stel je nu voor dat je een hele zachte balayage wil maken... Dan kan je er ook voor kiezen om die staart in tweeën te splitsen. Of misschien dat je alleen maar de buitenkant kleurt. Hoe meer natuurhaar erin blijft zitten in je passé, hoe zachter het eindresultaat is. En echt geloof me, en ik denk dat degenen die op vochtig haar werken mij al wel kunnen beamen. Op vochtig haar is het zoveel makkelijker om die balayage erin te zetten. Dus ik draai hem om, ik pak de onderkant van mijn passé mee zachtjes naar je elastiekje toe werken, niet te hard drukken, laat er maar lekker wat natuurhaar tussen zitten, wel de punt goed volzetten met je kleur en dan zachtjes naar het elastiekje toe werken en uit laten blenden. Zorg dat je geen dotjes hebt, controleer de onderkant nog een keer en dan ook weer nu gewoon je passé laten vallen op de transparante folie. Nou, het voordeel van je transparante folie is dat je kan zien wat de kleur doet. Kan je dit ook met zilverfolie, mocht je nou geen transparante folie hebben? Ja, dat kan ook. Alleen dan is het wel iets moeilijker om bij te houden hoe dat je kleur gaat. En ik wil met mijn balayage, ik wil zo min mogelijk mijn folies open en dicht doen en dan zou er allemaal weer voor kunnen zorgen dat ik misschien wat vlekken krijg of iets dergelijks. En nu kan ik door mijn folie heel mooi heen kijken. Nou, je kan zien: mijn plankje die zit goed onder de kleur, maar mijn handschoenen blijven schoon. En elke keer herhaal ik mijn techniek. Dus goed indrukken. Maak gebruik van dat plankje goed erin drukken, dat je zeker weet dat die blondeerde er helemaal in zit, dat daar geen natura meer in zit. En na je aanzet toe langzaam uitblenden. Langzaam merken. Ik zal zo dadelijk doe ik het ook gewoon goed in beeld brengen hoor. Als je net als jullie hem dan weer op pauze zetten. Dat ik even een passé close in beeld neem. Dat jullie goed de manier zien van inzetten. En dat jullie mij daar gewoon in kunnen herhalen. Nou ja en wat het mooie dan is straks als hij dan gedroogd is. Kan je heel mooi zien hoe dat je hem hebt ingezet. Want een mooie balayage loopt heel mooi vloeiend door in het natuurraar. Dus voorzichtig werken, zachtjes, hard in de punt. Neerleggen, transparante folie erop. En dan gewoon de kleur geduldig zijn merk laten doen. En heel eerlijk, dat is mijn slechtste eigenschap, geduld. Oh, ken je dat in de salon dat je denkt, oh nee, nog even, nog even... Maar echt, laat de blondeer gewoon langzaam zijn werk doen. Zolang de blondeer vochtig is, dan zal hij ook werken. Want wij zeggen dat hij een maximale werking heeft van 45 minuten. Maar ik kan je verzekeren, zolang je blondeer nog vochtig is, dus niet zo korrelig dat hij helemaal uitdroogt, doet hij nog echt wel zijn werk. Dus soms moet je hem gewoon niet te snel uitspoelen. Ik weet dat het soms lastig is met een klant in de salon, want dan komt het niet uit in je schema. Maar echt, laat die blondeer gewoon langzaam zijn werk doen. En dat gaan we zo dadelijk ook met z'n allen doen. Dan ga je thuis maar even een kop koffie drinken of iets dergelijks. Laat die blondeer op zijn gemakje even zitten. Geen warmte eraan toevoegen, want ik wil niet het haar opblazen. Ik wil ten alle tijde nog een mooie kwaliteit van het haar, wil ik overhouden. Maar nog eventjes draaien, goed de onderkant zachtjes laten blenden zo maar net met het puntje van je kwast breng je een klein beetje blondeer aan goed indrukken op de punt en dan neer laten vallen nou, dan hebben we de eerste staart hebben we erin zitten en mocht nou een klant terugkomen en die wilde het allemaal herhaald hebben hoe makkelijk is het dan om die staarten er gewoon weer in één keer te plaatsen nou. Ik gaf wel aan, aan de voorkant wil ik de meeste verheldering zien. De staart heb ik afgedeeld in vier passees. Ik wil hier aan de zijkant, wil ik hem ietsje softer hebben. Dus nu ga ik mijn passee afdelen in twee. Ik hoop echt allemaal voor jullie dat het goed in beeld is. Even goed draaien, dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Dus splitsen in twee. Wat gebeurt er dan? Ik hou meer natuurhaar hou ik over in mijn staartje en dat geeft een zachter eindresultaat. Dus naar je toe Plank plankje eronder, handschoenen blijven schoon. Zorg dat het haar wel eens vochtig is. Als het niet vochtig is, een klein beetje nat maken. Oh, ben ik nou aan het spetteren. Zag je dat? Oh, ja, ook mij overkomt dat, maar vooral goed schoonmaken dus de punt hier goed inzetten daar wil ik wel wat kleur zien zachtjes naar het beginpunt van je staartje toewerken met de kwast je passé oppakken plankje er tegen en omdraaien dat je de onderkant ook goed mee kan nemen en soms mag je deze handeling ook best wel herhalen Daar. Als die er dan in zit, transparante folie eronder. Of dat jullie een gewone folie hebben, ook goed. Maar doe die folie niet dichtklappen. Laat hem dan gewoon net zoals dit erop vallen. Volgende folie. Daar. En dan gaan we naar het laatste gedeelte van dit staartje. Even door kan de passé dat er geen knoopjes in zitten. Deze laat ik ietsje zakken, anders zit hij in de weg voor mijn plankje. Dus je kan hem makkelijk naar beneden laten glijden. Hier, Hup. daarop. Goed wat product. Flink wat op je kwast nemen en indrukken op de lengtepunten of op de lengte. En ik duw ook echt in mijn plankje. Hè. Ik maak ook echt gebruik maak ik ervan. Kijk, maar als ik nu zo zou eindigen. En ik zou er niks meer aan doen. Dan krijg ik een streep. Hè. Dan krijg ik een balk. En dat wil je echt niet zien in je balayage. Dat is echt killing, dames en heren. Want ik neem aan dat er ook heren hier aan meedoen. Mooi laten blenden. Omdraaien. De onderkant meenemen. Kijk, je kan je plankje ook gebruiken om een beetje op te lichten zo goed wat product want dat is ook hè als je minder blondeer gebruikt op je staartje of op je passé dan is jouw verheldering ook minder ik weet zeker als we aan deze cursus misschien met 200 man meedoen dat er 200 verschillende eindresultaten uitkomen wanneer jouw dol het wat donkerder is dan de mijne in zijn eindresultaat dan nou ja ten eerste misschien heb je wel met een ander merk gewerkt dat weet ik niet want de kist die kan ik echt negen tinten, kan ik daarmee verhelderen of je hebt te weinig blondering gebruikt dat kan ook want je ziet, ik doe echt royaal mijn blondeer doe ik aanbrengen of je passé is te nat dat er echt te veel water in zit het moet vochtig zijn en niet kletsnat nou, deze hebben we er dan ook in zitten Hup dan ga ik naar de achterkant dat is mijn laatste en hier wil ik een nog zachter eindresultaat hebben en dit is ook goed voor jullie hè dat jullie op deze manier verschillend kunnen zien hoe dan jullie balayages kunnen zetten want je kan ervoor kiezen om de gehele klant alleen op deze manier te doen want ik maak nu geen passees ik zet alleen aan de buitenkant van mijn staart zet ik mijn blondeer dat er meer natuur haar in blijft dus heb je nu een klant die een hele zachte balayage wilt, nou, dan zou je ervoor kunnen kiezen om alles op deze manier zo in te zetten, alleen de buitenkant van de staarten. Of wil nou juist je klant heel veel uh, verheldering zien, nou, dan kan je ervoor kiezen om elke passé in meerdere passeetjes af te delen. Die creativiteit is aan jullie, die dus puur een techniek die ik aan jullie aangeef, die gewoon heel mooi en snel makkelijk toe te passen is bij je in de salon. Oké, okay, ik draai hem nog een keer om. Ik weet zeker dat ik die onderkant goed meeneem. Ik laat hem uitblenden. Ik vind dat ik nu een klein beetje te veel naar mijn elastiekje heb. Dus dan met mijn vinger schraap ik het eraf. Dan heb ik wel een klein beetje blonderen aan mijn vinger. Maar dat doe ik op een handdoekje doe ik afsmeren. Want ik wil ten alle tijde schoon en netjes werken. Ook gewoon voor mijn eigen overzicht. En ook voor de klanten dat ze zien dat je gewoon mooi en secuur te werk gaat. Oké, okay, dus nog een klein beetje uit. Dat ik zeker weet dat ik geen harde lijn krijg. Daar. Nou, dan heb ik dus heel de zijkant heb ik erin zitten. Wat heb ik gedaan? De bovenste heb ik in vier passees heb ik afgedeeld. De zijkant in twee en de achterkant in geen één. Heb ik alleen de buitenkant van de staart heb ik gekleurd, maar wel in de punt heb ik genoeg product heb ik aangebracht. Aan de andere kant doe ik hetzelfde, ik moet wel lachen met mezelf, want ik heb zo'n cameraatje daarboven, zo'n beeldschermpje, om te kijken of ik alles goed in beeld heb, maar dan vergeet ik wel eens daar in de camera te praten en dan kijk ik alleen maar naar boven. Aan de andere kant ga ik exact hetzelfde doen en dan komt ie. Geduld. Dames en heren, dus neem een kopje koffie, doe eventjes je ding en laat hem gewoon even een uurtje inwerken. Ik ga heel eerlijk tegen jullie zijn. Uh, ik was uh, druk met uh, wat bezoek hier en met een kop koffie. Hij heeft in totaal een uur en een kwartier heeft hij gezeten. Hij is nu ook wat uitgedroogd. Maar wat ik jullie wil laten zien, en dat is heel belangrijk, is wanneer ik het openleg. En we zullen het even close in beeld brengen. We brengen het even close in beeld. Als je nu goed kijkt zie je hier dus nog de natuurhaar zie je zitten en dat geeft voor die softe blending en de punt die is in zijn totaal is die opgelicht. Als ik dan naar de achterste staart ga dan zit er nog meer natuurhaar tussen omdat we natuurlijk alleen maar de buitenkant van die staart gekleurd hebben. Nou, het enige wat me nu nog rest is uitspoelen en nawassen met de No Yellow Shampoo, maar dat ga ik jullie ook in beeld brengen. Wat belangrijk is als je de dol hebt gaat uitspoelen, is dat je hem echt rechtop in de wasbak zet en dat al het haar naar beneden wordt uitgespoeld. Want anders zou het een hele grote klipmassa kunnen worden. Nou, voordat ik de elastiekjes ga verwijderen, spoel ik eerst het blondeer, het overtallig blondeer, dat spoel ik weg. Kijk, je klant ligt natuurlijk gewoon achter in de wasbak. Maar als je heel ruig omgaat met je dolheid, Dan is het ook echt serieus moeilijk om hem weer uit de knoop te krijgen. En zien jullie al hoe mooi licht dat hij is geworden. He, ook door middel van die No Yellow Pro booster die ik erbij heb gedaan. Nou, de voorste. Even blondeerden uitspoelen. Nou vervolgens de Money piece halen we eruit. Nou, heb je iemand thuis die voor jou die dolheid vast kan houden, is misschien nog makkelijker. Maar ik kom even een hand tekort. Nou, als je dat dan gedaan hebt, dan of met een oude schaar en ik pak nu pak ik mijn mes erbij. Dan til ik een stukje van het elastiekje, til ik op. Ik tik hem aan en dan is het heel makkelijk dat elastiekje te verwijderen, zonder dat je daar ook daadwerkelijk in het haar zit te knippen. Net even aantikken, weg. Ook hier. Zo. Kijk, dan normaal als dit een echte klant zou zijn... ...dan zou ik eerst een kuurtje op het haar doen met keratine. Dat de bouwstoffen weer aangevuld worden. Dat de toner beter blijft zitten of de no yellow shampoo. Maar ja, ik heb nu te maken met een dolheid. Dus dat ga ik niet doen. Dat spreekt voor jullie allemaal wel voor zich. Dus eerst goed de blondeerde uitwassen. Kijk, en dan zie je al hoe mooi zacht, oh, even goed in beeld brengen, hoe mooi zacht dat de overloop is. Dat je geen harde lijnen hebt, dat een hele mooie natuurlijke zachte overgang is. Nou, ik wil zo'n cool mogelijk eindresultaat willen creëren. Dus ik ga het nu nawassen met de No Yellow Shampoo. Nou, die bevat heel sterk violet pigment. Dus die ga ik er ook rijkelijk op doen. En je begrijpt wanneer ik met lang haar aan het wassen ben. Of wanneer ik met lang haar aan het werk ben. En ik zou maar een heel klein beetje No Yellow gebruiken van de shampoo. Dan um, heb ik te weinig pigmenten. Dus je moet echt je shampoo heel royaal moet je aan gaan brengen. Nou, de naam zegt het al, No Yellow Shampoo. Dus stel je voor dat je iemand met heel wit haar hebt en je zou daar heel dik rijkelijk de shampoo op zetten. Dan zou het kunnen zijn dat uh, de witte punten een beetje violet doorslaan. Maar daar heb ik nu niet mee te maken. Het is toch altijd wat moeilijker om een dolheid op te lichten. Dus goed rijkelijk inzetten met uitspoelen ook weer laten staan en laten maar gewoon even lekker inwerken ik pak nog gewoon wat extra erbij misschien sommigen van jullie kennen de no yellow shampoo wel in de tube nou, dan is het nog makkelijker dan laat je gewoon de tube laat je dan of gebruik je dan aan de wasbak lichter wat je makkelijk vindt of de literfles fles of de tube no yellow en die shampoo is natuurlijk ook ideaal voor de klant thuis om de kleur koel cool te houden dus ik laat hem nu lekker eventjes zo inmerken laat ik 10 minuutjes zitten en dan spoel ik hem uit dus na 10 minuten dan zie ik jullie weer terug nou, hij heeft nu 10 minuutjes gezeten. Jullie kunnen al zien, de No Yellow heeft al goed zijn werk gedaan. Dat geel pigment heeft hij weggehaald. Nou, wat mij nu nog rest is uitspoelen, jullie ook. Dan zal ik hem met conditioner zal ik hem wel conditioneren, dat hij lekker zacht is en vanuit daar gaan we het feunen. Ik spoel dit nu even uit, jullie ook, en dan zie ik jullie zo terug bij het feunen. Ik heb nog eventjes dus conditioner gebruikt om de schubben te sluiten. Maar nu kan je al heel mooi het eindresultaat van je kleur zien. Natuurlijk komt die beter in beeld als die droog is. Maar er zijn geen harde lijnen te bekennen. Zo als het droog is dan zie je ook de helderheid van die punten zie je omhoog komen. Maar als ik dit naar achteren kan dan zie je ook heel mooi... De money piece erin zitten, die extra verheldering aan de voorzijde. Nou, en dan heb ik nu gewoon een mooie gladde basis om te gaan feunen. Maar dan is het natuurlijk de keus van je product. Wat ik wil, is niet een al te stevig product. Want zou ik. Um, ik heb natuurlijk het haar geblondeerd. En als ik echt een hele sterke mousse zou gebruiken, dan kan het ook zijn dat het gewoon too much is voor het haar. Ik wil namelijk ook zo'n heel zacht eindresultaat wil ik hebben. Ik zou ervoor kunnen kiezen om alleen een serum te gebruiken. Ik heb van Kiss de Glam Shine, dat is een heel mooi serum wat in het haar opgenomen dat niet echt een hele vette laag achtergeeft. Plus zit er prikli in en dat is een extract die het ook nog beschermt tegen de hitte van de föhn en van de tang. Maar alleen de Glam Shine vind ik te weinig. Dus ik ga een cocktail maken in combinatie met de volumegel. Dus een heel klein beetje volumegel voor de stevigheid. Combineer ik met de Glam Shine, daar maak ik ook een cocktail van en die breng ik aan op het haar. Oh, en ik heb te maken met een nieuwe verpakking, dus ik moet het lipje er nog afhalen. Heb ik ook al een paar keer gehad op het podium. Sta je daar, probeer je producten in je hand te nemen, lukt het niet? En dan heb ik het hier ook. Dus, lipje eraf. Dus een kleine hoeveelheid, dit is genoeg. Echt een beetje zo'n 2 euro munt. Vroeger zei ik er iets daalder, maar de jongeren onder ons weten niet wat dat is. En dan twee pompjes Glamshine, Die meng ik met elkaar in mijn handen. En dan kansgewijs met mijn vingers breng ik het product breng ik aan. Zo. Dan ga ik het feunen volgens het ABC-feunen. Nou kan ik niet praten tijdens het feunen tegelijk. Maar het polijsten van het haar is een pre. Want wanneer het haar mooi gepolijst is bij je klant, dan weer kaas het licht erop, De kleur die glanst. Je koep komt veel beter tot zijn recht. Maar het ABC-feunen is een manier van feunen waardoor je het haar niet oververhit en dat het ook niet in ja inslaat, of hoe zeg je dat, dat je helemaal klaar bent met feunen en het is nog zo'n platte pannenkoek. Daarvoor gebruik ik een hele dikke borstel, niet om zulke dikke krullen mee te maken, nee, maar het is gewoon een opschietborstel, want ik wil zo snel mogelijk wel dat haar droog hebben. Het ABC-feunen wil zeggen dat ik eerst begin met de aanzet. Wanneer de aanzet droog is ga ik naar het middelstuk. Dat is B. Aanzet is A. En dan de lengtepunten, Dat is C. Dus op die manier ga ik het feunen. Dat zien jullie zo dadelijk hoe dat ik dat ga doen. Maar wat wil, ik nou, wat wil ik nou creëren is dat het naar voren valt. Maar dan straks met de krultang gaan die uiteinden weer naar achteren. Dus het voorste gedeelte daar ga ik naar voren feunen. De rest gaat gewoon allemaal mooi naar beneden, want dan ga ik straks om met het tangetje in. Maar ik wil jullie één tip nog geven: en dat is, begin altijd aan de voorkant met feunen en niet achterin. Je hebt namelijk product gebruikt wanneer je aan de voorzijde waar de klant bijvoorbeeld een sterke kruin hebt, dan is dat al misschien een kwartier lang zo aan het drogen en dan droogst het al in de natuurlijke valling. Dan kan jij feunen wat je wil, maar na een halve dag valt toch die kruiden weer in. Dus begin dan alle tijden aan de voorkant met feunen. En mocht je een beetje moeten haasten, omdat je volgende klant zit te wachten, kan je veel beter aan de achterkant, hup, even snel, rapido er doorheen gaan, dan wanneer je aan de voorkant moet haasten. Dus begin aan de voorkant, ik ga nu feunen. Ik ga niet heel het feunen laten zien, ik ga fragmenten van het feunen laten zien. Dat doe ik ook met een voice-over. Want zoals ik al aangaf, ik kan niet praten tijdens het feunen. Het kost best wel even wat moeite en wat tijd om het haar goed te polijsten. Op een klant gaat het zeer zeker sneller, maar kijk, nu kan je al heel mooi het zachte verloopje zien van mijn balayage. Dus geen harde lijnen, mooi zacht verloop en nou ja, deze kant lijkt wat donkerder, maar hier zien jullie allemaal als ik hem naar achteren flap, komt die money piece heel mooi tevoorschijn. Dus voor mij is dit echt wel de meest snelle en nou ja, meest makkelijke techniek voor in de zon om een balayage te zetten met die money piece aan de voorzijde. En nou ja, ik hoop dat dit voor jullie uh, ook een mooie techniek mag zijn die je gaat gebruiken. Maar zo kunnen we de klant natuurlijk niet naar buiten sturen. Dus hier gaat nog een krultang doorheen. En deze techniek ga ik met een paar passes doen. Ik wil die zo snel mogelijk in hebben. Het haar is mooi gepolijst. Dus wat ik ga doen, ik ga verticale passees nemen. Dus ik neem het even goed in beeld. Ik pak de helft van mijn ponypartij. Daar. En dan zien jullie zo dadelijk ook super mooi de kleur naar voren komen. Dan ga ik weer naar die afdeling van mijn pony. Dus die diagonale scheiding. Nou, dan gebruik ik van KIS de Kera-spray. Die spray ik erop. Die zorgt ervoor dat de krul er wat beter in blijft zitten. En tevens ook wat bescherming tegen de hitte van de tang. Dan de tang. Die gaat langs onderen, gaat hij erin. Het klepje zit aan de voorzijde, want ik wil mijn krul naar achter hebben. Dus ik klep hem dicht. Ik trek hem naar me toe. Ik draai rond en de klipper wat met mijn vinger. En dan op deze manier, net zolang tot de punt erin is, laat ik hem langzaam zijn werk doen. Kijk, en dan mag echt wel een beetje zo'n halve krul mag het zijn, zo'n halve slag. Ik wil hem er nog wel even aan de aanzet. Ietsje sterker erin hebben. Dus nog een keer klepje aan de voorzijde draaien. Daar punt zit erin. Even zijn werk laten doen en je laat hem er langzaam uit glijden en dan laat je de punt naar beneden wijzen op deze manier op deze manier laat je hem dan ook afkoelen dan mijn volgende passé is ook echt helemaal verticaal dus van boven naar beneden je werkt echt met grote passees en daardoor is deze techniek ook bij de klant heel snel gedaan. Ik blijf in dezelfde patroon werken. Ik wil gewoon die krul wil ik gewoon mooi grof naar achter hebben. Daarom heb ik ook een grove krultang. Dus de clip gaat weer aan de voorzijde. Ik doe hem dicht, ik trek hem naar me toe, ik draai door en dan met mijn vinger, ja, dat kunnen jullie misschien niet goed zien, wieber ik een beetje zodat die punt mooi erin gaat. Kijk eens wat een mooi kleurenpalet. Ja joh, dit is echt zo'n mooie techniek. En dan ook zonder te tonen, hè? puur alleen maar blondeer. Met de No Yellow Pro Booster en de No Yellow Shampoo. Ik blijf doorgaan met dezelfde techniek. Dus helemaal van boven tot onder. Projecteer de passé helemaal naar je toe. Spray hem in met Kera Spray. Of een andere lak die van jullie niet te hard is. Niet zo'n hele harde, want uiteindelijk wil ik er wel zacht doorheen kunnen trek de passé naar je toe langzaam de hitte gewoon even zijn werk laten doen uit laten glijden en op deze manier af laten koelen nou, dan kom ik tot de achterkant eventjes goed draaien goed in beeld Up. Splits ik hem op de helft zal ik hem eventjes zo houden? Ja, nou maar even zo, dan heb ik hem goed in beeld. Kijk, dus deze, die wil ik echt nog wel naar rechts draaiend hebben. Zorg ook altijd dat je passé goed doorgekamd is. Daar. En dan doen we gewoon weer hetzelfde. En ook is het haar langer, dan is deze techniek ook prima te doen. Want ik wil hier geen krul hebben, dat hoeft helemaal niet. Het moet net een dwarrel aan de onderzijde zijn. Deze manier af laten koelen. Maar wanneer ik naar de andere kant ga, want die wil ik ook naar achter hebben, dan ga ik aan de andere kant staan. Want anders zou als ik op dezelfde manier doorga, dan zou alle krullen naar voren gaan en dat wil ik niet. Hier neem ik weer mijn ponyafdeling, dus mijn diagonale scheiding komt erin. keer kera spray en dan op deze manier herhaal ik de techniek maar let erop de clip van je tang is aan de voorzijde en misschien heb je ook wel een tang zonder clip dan kan het ook hoor ik zou alleen dan wel het advies geven om een handschoentje aan te doen dat je niet je vingers verbrandt aan die tang af laten koelen en dan straks kunnen we het mooi doorkammen en dan zijn we klaar. Nou, ik herhaal deze techniek aan de andere kant exact hetzelfde. Dit beeld zullen we een beetje versnellen, want anders doet het misschien te lang dit filmpje. Maar jullie hebben één kant nou goed gezien met mijn commentaar en de andere versnellen we. Het haar is afgekoeld en het enige wat mij dan nog lest is, is om het haar door te kammen. Nou, ik gebruik daarvoor een hele grove kam met een paar tanden. En misschien gaan jullie nu wel vragen, Natasja, waar heb je die kam vandaan? Ze zullen vast in Nederland verkrijgbaar zijn. Ik weet niet zo goed waar, maar ik heb deze kam uit Amerika. Ik heb ooit eens daar vijf gekocht op een beurs en ze zijn me erg diebaar. Maar je kan het met je vingers doen of anders gewoon met een kam met een paar grove tanden. Het enige wat ik doe is heel soft, een beetje doorkammen met die grove tanden en gewoon die slag zijn werk laten doen die ik erin heb gelegd. Nou, normaal gesproken heb je dan de spiegel voor je neus dat je hem even goed in model kan brengen. Dat ga ik namelijk nou ook doen want ik zie het niet zo heel goed op mijn kamertje dus ik heb daar de spiegel. Dus dan ga ik even kijken hoe dat ik die slag er mooi in kan leggen. Nou, Ik gebruik nog een klein beetje mijn keraspray. Oh. Om net even het laatste eraan te leggen. Grappig hè, als ik geconcentreerd bezig ben, dan ben ik altijd wat stiller. Valt u dat op? Andere kant. Nou, we zijn aan het einde gekomen van deze eerste e-learning. Nou, wat hebben we gedaan? We hebben het lange haar mooi in een punt geknipt met uh, de vaste gidslijn. Vervolgens hebben we de balayage gezet met de money piece aan de voorzijde met de staartjes. En daarna hebben we dus het haar mooi gepolijst volgens het ABC-feunen en de krultang. Nou, ik draai hem even in de rondte dat jullie heel mooi het resultaat kunnen zien. Kijk, we hebben echt dat lichte in het gezicht. We hebben echt die money piece. Een hele mooie, zachte verloop naar die lichte punt van die balayage. Aan de achterzijde is die nog zachter, want we hebben natuurlijk alleen de achterkant van die balayage hebben we gekleurd. Maar ik denk echt serieus een hele mooie kleurtechniek, kniptechniek, stylingtechniek om te gebruiken voor bij jullie in de salon. Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit filmpje, dat ik jullie daadwerkelijk iets mee heb kunnen geven. Vonden jullie het leuk? Alsjeblieft geef commentaar en een duimpje onder mijn filmpje, zodat ik een beetje feedback op die manier van jullie krijg. Als je nu vragen aan me hebt, neem een mooie foto met je uh, telefoon en dan geef ik jullie het advies. Zet hem dan op portretstand, dan zal je zien dat er een mooiere foto uitkomt. Mail die dan naar natasha.kappers.eu. En dan vervolgens maak ik een FaceTime afspraak met jullie om even een paar minuutjes met elkaar te kunnen praten waar ik je nog advies kan geven, daar waar nodig is. Maar voor de rest dank je wel voor het kijken naar mijn eerste e-learning en ik zie jullie 11 januari terug bij de tweede. Tot dan!